Omdat ik wel merkte dat ik niet iemand ben die constant hetzelfde kunstje moet doen. En daar is eigenlijk wel mijn hele interesse voor het marketingstukje ontstaan. Vaak zit je misschien een half jaar, misschien max een jaar of zo drie, drie maanden ergens en ben je weg. Kan ik hier nou een, een verdienmodel van maken in plaats van dat ik daar kosten aan ga hebben. Het platform stimuleert ook om bijvoorbeeld uh, mensen aan het platform toe te voegen. Ik heb al wel heel veel gebruik gemaakt van mensen binnen het netwerk. Het financiële aspect is natuurlijk ook wel een interessant aspect wat, er, wat erbij kan kijken. Warmhouden van mijn netwerk, mega belangrijk. In de serie De Zelfstandig Ondernemer maak ik portretten van freelancers en zzp'ers uit de wereld van marketing en uh, sales. Hoe word je nou freelancer? Uh, waarom kies je nou voor een bestaan als zzp'er? Uh, hoe vul je het ondernemerschap in en hoe ontwikkel je jezelf en blijf je jezelf ontwikkelen uh, binnen je vakgebied? Uh, en Deze serie die maak ik niet alleen, die maak ik samen met Sales Marketing Groep. Uh, een netwerk van ervaren freelancers op het gebied van marketing en sales. En uh, Bij mij in de bank vandaag, Reinoud Jaapel, Reinhard, Harte, welkom. Dankjewel. Laten we bij het begin beginnen, want ik heb je natuurlijk uitvoerig uh, gescreend en ik zag dat jij je basisonderwijs <laughs> hebt genoten in Spanje. Klopt. How ja, come? ja uh, het was nog in mijn uh, jongere jaren, dus het was uh, achter mijn ouders aanlopen. Want die, uh, die gingen voor werk naar Spanje of wat? Ja, mijn vader die uh, werkt voor een groot bureau in Nederland en uh, die ook wereldwijd uh, actief is. Ja. En zodoende hebben wij uh, nou, in mijn jeugd toch best wel wat uh, landen afgedaan. Oh ja. Waar ben uh, je wel in Nederland geboren of niet? Ik ben wel in Nederland geboren, ja. Oké, okay. en waar heb je allemaal gezeten dan in je jonge uh, jaren? We zijn begonnen in Indonesië, in Jakarta heb ik gewoond. Toen was ik echt een jongetje van uh, twee jaar oud. Ja. Yeah. En van Indonesië eigenlijk door, uh, direct doorgegaan naar uh, Cameroen. Uh -huh. um, om vervolgens wel weer terug te keren naar Nederland. Yeah. Nederland is wel oh. altijd onze thuisbasis geweest. Um, om, uh, ik was denk ik negen toen ik naar Spanje verhuisde. En daar ben ik uh, tot mijn 15e heb, heb ik daar gewoond. Dus ik heb eigenlijk wel een heel groot deel van mijn jeugd, wat ik me nog kan herinneren, heb ik wel uh, op Spaanse bodem ja, meegemaakt. Ja, ja. Ja. En, en dus je spreekt vloeiend Spaans ook. Ja, ik moet er weer even een dagje rondlopen en dan lukt het me wel weer. Ja? Uh, ik was, uh, ja, we waren toevallig net waren we een weekendje in uh, Barcelona. Ja? Ja, en dan is het toch wel weer lekker om weer die taal te mogen spreken. ik vind zo stoer, mensen ja. die zijn taal spreken. Ja, <laughs> maar ja, je bent er als kind mee opgegroeid. En ik ben er als kind mee opgegroeid, Wat, ja. wat waren je ambities, zeg maar? Want zo meteen wat je nu allemaal doet, maar op een gegeven moment ga je middelbare school doen, ga je studeren. Wat waren je gedachten toen? Nou, ik ben, ik ben altijd heel groot sportvernaat geweest. Ik heb altijd gehockeyd. Aha. Uh, dus als actief sport vooral hockey, ja. maar als passief sport vooral voetbal. En daar, dat is eigenlijk ja, vanaf jongs af aan, dat is ook wel echt wel ontstaan in mijn tijd dat ik in uh, Spanje woonde. Ja, ja en, en daar, daar lag mijn droom om echt iets, iets, iets in die sport te gaan doen. Had je talent ook? Mm, nou, ik kon wel een aardig balletje slaan. Ja. Uh, dus ik heb altijd op redelijk hoog niveau gehockeyd. Ja. Uh, en voetbal, dat zeg ik al alle eerderheid, eigenlijk absoluut geen talent. Vooral kijken. Vooral kijken, <laughs> ja. En de kennis zit daar. maar. Uh. Nee, praktiserend uh, ben ik, uh, kan ik je me beter zich geven. Hoe ben je toen uiteindelijk toch richting zeg maar, marketing en sales geschoven? Nou, ik heb, ik heb een opleiding gedaan uh, in de richting van event management. Uh, ik wou heel graag de evenementenbranche in. Hm. Um, vooral ook omdat ik het heel leuk vond om uh, zaken te kunnen organiseren. Um, maar tijdens mijn afstuderen kwam ik al heel snel achter dat de markt op dat moment niet de aantrekkelijk was. Hm. Ja, om daar een goede baan in te vinden. Um, ik werkte al heel lang in, uh, in de horeca. Gedurende mijn uh, studententijd heb ik eigenlijk alleen maar in de horeca gewerkt en ook nog, da ook nog uh, daarna. Uh -huh. Ik heb voornamelijk in Utrecht en in Amsterdam gezeten ja, en dat vond ik zo leuk. Dus ik ben ook wat langer blijven plakken in de, uh, de horecawereld. Uh -huh. Daar uh, ben ik bedrijfsleider geweest van, uh, uh, van een zaak op de Prinsengracht. Totdat je mogelijk wel in het stadium komt van ja, wat, wat ga je dan doen? Ja. Um, ga je verder in de horeca? Ja. Wat natuurlijk best wel impact heeft op je leven. Ja. Ik had inmiddels ook mijn huidige vriendin ontmoet. Hm. Ja, en dan ga je het er wel over hebben met z'n tweeën. En, en ja, dan ga je toch wel concluderen dat ja, de levens gaan dan zo ver uit elkaar liggen. Ja. Zeker als, als je partner niet in de horeca werkt? Nee, ja. nee dit is een hele andere tak van, uh, van Sport zit zij. Ja. Uh, ja, en toen heb ik toch wel het uh, besluit genomen om niet door te gaan in, de, in die, in die horeca wereld. Mm. Maar dan komt de vraag, wat ga je dan doen? Ja, precies. Um, en ik had mijn afstandsdescriptie, uh, heb ik bij L'Oréal geschreven. Uh, op de kappersdivisie, uh, op de marketingafdeling. Ja, en daar is eigenlijk wel mijn hele interesse voor het marketingstukje ontstaan. Ik zou het nooit vergeten, ik heb daar ooit een keer met een... Hij was toen destijds, was hij uh, directeur van, uh, van die afdeling. Uh -huh. En hij zei, weet je Reinhard, als jij goed het marketingvak wil praktiseren, dan moet je ook weten hoe het is om aan de andere kant van de tafel te gaan zitten. dus echt het salesvak, face-to-face -face kunnen verkopen van een product. Nou, dat is voor mij compleet out of mijn comfortzone. Uh, maar ik heb hem dat wel te harte genomen en ik ben dat gaan doen. En bij, ben bij een uh, Zweeds mediahuis huis gekomen. Keiharde sales. Ja? Uh, kan vassen. Ja, echt cold calling. Ja? Uh, marketing managers opbellen om een platte advertentie in een krant te verkopen. <laughs> uh, dat, heb ik best, ja, dat ging me eigenlijk best wel goed af. Ja. Ik had het best wel relatief lang, uh, lang mogen doen daar. Puur ook omdat ik m, bijna ja, eigenlijk meer de grondvaktor kreeg. Dus ik was niet een keiharde sales uh. Maar ik was wel iemand die de grondvaktor kreeg vanuit, uh, vanuit het zakelijke wereldje. Uh. Waarom dan? Omdat je gewoon een vent was? Omdat ik heel erg uh, uh, bezig was met het voor te zorgen dat mijn uh, netwerk groot werd. Dus ik was meer aan het bruggen bouwen en werken aan een relatie. Mm. Dus Dan het duurde maar... ook altijd wel eventjes voordat zo'n deal viel. Uh, omdat nou, wederzijds vertrouwen van, uh, van groot belang was. Mm -hmm. nou, ik had ook collega's om me heen die heel goed waren in het uh, doorheen pushen. Ja. Die deal binnenhalen, maar dat was ook de enige keer dat ze een, een, een uh, samenwerking hadden. Ja. Dus die waren echt op de transactie gericht. En jij hebt er laatst. Ja, ja. En wanneer kwam het freelance in beeld dan? Ja, dat kwam eigenlijk uh, sinds nu drie jaar. Vier, vier jaar. Dat ik uh, bij de loterij zat en daar echt het marketingvak heb mogen leren. Ja. En uh, daar wel tot constatering kwam van ja, als ik wat meer wil met mijn, met mijn kennis en me ook verder wil blijven ontwikkelen als, als, als marketeer. Ja, dan moet ik me wel gaan oriënteren op, op, nou, op andere bedrijven. Dus eigenlijk was het kiemetje was niet zozeer van uh, verdienvermogen of uh, vrijheid, maar was veel meer van hey, als ik me wil verbeteren in het vak, dan moet ik niet bij één merk zitten, maar dan moet ik breder kijken dan dat. Ja, dus veel meer in uh, diverse keukens kijken. Ja, ja uh, uh, Bedrijfsculturen proeven. Uh, ja, elk, elk bedrijf denkt weer anders, heeft weer andere doelstellingen. Um, en dat was voor mij echt een trigger, omdat ik wel merkte dat ik niet iemand ben die Um, constant hetzelfde kunstje moet doen. Ja. Um, dus Afgeleid. ja, en dat triggerde mij wel. Ja. En ik heb en... veel met uh, vrienden gesproken ook, Ja. ja die want ook, ook uit dat... het wereldje komen. Ja, oké, okay, dat ben je toen gaan doen, ja. die al aan het freelancen waren ja. ook. Ja. Wat waren dan de vragen die je stelde? Ja, hoe is dat? Um, hoe, hoe is het acclimatiseren binnen zo'n organisatie? Dat je natuurlijk binnenkomt met ja. een uh, bepaalde verwachtingspatroon. En vaak zit je misschien een half jaar, misschien max een jaar of zo drie, drie maanden ergens en ben je weer weg. Ja. Ja, hoe, hoe voelt dat? Hoe is dat? Um, ja, en natuurlijk is het gunstig bijkomstigheid dat je ook veel meer zelf kan indelen wat je wil gaan doen uh, en, en hoe je met je tijd omgaat. Ja. En dat was voor mij ook wel echt een belangrijk iets, omdat ik ben vader van drie kinderen. ja En voor mij staat familie echt wel voorop. Mm -hmm. Oké, okay. ja. dus die vrijheid om zeg maar privé en werk ja. te, beter te kunnen mixen. En wat was dan het moment dat je zei en nu maak ik de knip en nu doe ik de stap bij toen gaan we eerst een opdracht gescoord of heb je eerst de nee. baan opgezegd? Nee, ik heb eerst een baan opgezegd, maar dat kon ook gelukkig, ja. uh, uh, privé gezien. Mijn vriendin die is ook freelancer, Aha. maar die zal, die, die zal twee jaar eerder gaan freelancen dan ik. Dus de privé situatie zorgde er ook wel voor dat had ook haar, haar uh, opdrachten wel dusdanig zeker waren dat, dat het nu voor mij de kans was om, uh, mm -hmm. om deze stap te gaan maken. Omdat ik altijd wel zoiets van ja, als het moet, dan moet het nu. Ja. Vanwege leeftijd en nou, privébalans, ja. of, nou, nu is de kans om het, om het te gaan doen. En ben je toen meteen bij SMG uh, aangesloten of eerst zelf? Ja. Nee, ik ben eigenlijk heel snel bij SMG aangesloten. Waarom? Um, Dolf die benaderde mij, dat dus is een van, van Dolf Kost, opricht, ja, opricht, die uh, benaderde mij via LinkedIn. Met de vraag om eens een keer een co te gaan doen. Want hij zag dat ik op mijn LinkedIn-profiel had aangegeven dat ik beschikbaar was als, uh, als uh, freelance marketeer. Ja. En toen heeft hij mij eigenlijk gedurende een kop koffie zijn hele verhaal verteld en zijn hele idee over het platform. Dat bestond nog helemaal niet zo lang. Uh, hij is voor mij ooit een keer in april 2018 begonnen. En wij zaten in september 2018, zaten wij met z'n tweeën aan, aan een kop koffie. Mm -hmm. En ik geloofde heel erg in zijn idee. In zijn idee achter het platform. Um, en ik had op, op, op dat moment ook heel het idee van ja, niet geschoten is altijd mis. Ik denk mm. dat ik op dit moment alle steuntjes kan gebruiken om te kijken, enerzijds om zo snel mogelijk aan de opdracht te komen. Ja, en om mijn netwerk zo groot mogelijk te maken. Want daarvan was ik erachter gekomen dat dat wel een essentieel iets is om te uh, om, om een werk te kunnen komen. Ja, precies, precies. En dat heb ja. je in loondienst, bouw je dat natuurlijk minder op? Veel minder. Ja. En ja. ik had natuurlijk best wel al een een mooi netwerk opgebouwd vanuit mijn sales tijd Maar daar zaten niet de juiste personen in die beslissingen waren om mensen aan te nemen. Uh, uh. En ja, en daarbij dacht ik: ja, het is natuurlijk ook wel een mooi platform om te kijken of ik mijn kennis kan, kan vergroten. Uh. Uh, dus het waren eigenlijk allemaal aspecten van. Nou, ik, uh, ja, ik uh, geloof wel in datgene wat hij mij uh, nu aanbiedt en waar wij ik zou kunnen aansluiten. En voor duidelijkheid, want we hebben in een eerder gesprek in deze serie die we maken, ook met Dolph zelf uh, gesproken, mm. dus voor de mensen die zitten te kijken. Hierboven, dan kun je hem zien. Um, die is ook vrij duidelijk over de, zeg maar, de zakelijke deal. Uh, wat dacht jij toen hij met kosten kwam? Want je moet een vast bedrag voor, uh, zeg maar, voor, voor, voor groei en kennis en zo volgens mij afdragen. En dan moet je in het begin 15% van je omzet. Ja. Maar dat kan dan wel weer minder worden. Kun je die deal eens uitleggen? En uh, schok jij toen niet? Dat je niet zoiets van, hey, wacht, als ik het zelf doe, dan hou ik 100% van mijn centen. Ja, ja, ja zeker. Uh, het is altijd even slikken van, oh oké. Okay. Um, dat is best wel een significant bedrag wat je zou want natuurlijk maak je Heel snel die rekensom voor jezelf, ja. Um, maar ik had wel, ik was wel best wel snel overtuigd van datgene. Of, ja, um, het kan mij ook heel veel opleveren. En uh, als iemand of iets of een platform iets voor jou doet, vind ik het ook niet meer dan logisch dat je dat je, dat je daarvoor betaalt. Um, maar ik had ook wel heel snel het idee van ja, ik kan hier ook mijn eigen profijt uithalen door te kijken of hoe kan ik hier nou een, een verdienmodel van maken in plaats van dat ik daar kosten aan ga hebben. Ah, leg uit. Nou ja, het platform stimuleert ook om bijvoorbeeld mensen aan het platform toe te voegen. Ja, en daar krijg jij dan ook compensatie voor. Aha. Dus uh, om je voorbeeld te geven, als jij iemand lid maakt van de groep, ja? dan krijg jij 2 euro per gewerkt uur van deze persoon. Krijg jij uh, gewoon ja, lineair recta uh, op, je, op, je, op je bankrekening. Daar ja, ja, ja, ja. hoef je niks voor te doen. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, er zit ook nog een hele urenconstructie aan vast. Uh, je gaf net aan dat er 15% afdracht is uh -huh. van je uurloon. Dat kan je terugbrengen naar 5%. Dat kan je ook versneld terugbrengen naar 5%. Door zo meer of zo, door zoveel mogelijk mensen aan te dragen. En de uren die die mensen werken, die gelden ook van jou. Gelden ook als jouw uren die jij uh, kan meenemen in het terugbrengen van, uh, van je van, van percentage. Dus je ondernemerschap wordt gestimuleerd, zeg maar. Heel me. erg. Ja, ja. Ja. En heeft zich dat bewezen voor jou? Dat is het bewezen, ja. ja. Je maakt heel snel de reeks van hoe lang doe ik over om op die 5% te zitten. Nou, als je in eerste instantie 5 die, die reeks van maakt, dan ben je daar nou misschien drie, vier jaar mee bezig. Mm -hmm. Maar ik heb het binnen anderhalf jaar al bewerkstelligd. En ja. is dat gemiddeld, of ben jij dan wel een van de helden binnen SMG? Uh, dat durf ik niet heur te zeggen. Uh, maar ik denk wel dat ik een van de eerderen ben die op de 5% zit. Ja. Ja, ja. Ja. Hey, en hoe werkt dat samenwerken? Hoe vaak zie jij.? Want ik weet dat inmiddels SMG volgens mij meer dan 50 mensen al in het netwerk heeft, zo'n beetje. Ja. Zie jij die mensen vaak? Uh, hebben jullie meetings? Hoe werkt dat? Nou, ik denk wel dat je ook wel uh, best wel kijkt naar wie binnen jouw vakgebied interessant is om, ja. uh, om mee te sparren. Ik, ik, ik ken ze ook niet alle vijftig, nee, um, maar ik heb al wel heel veel gebruik gemaakt van mensen binnen het netwerk. Enerzijds om te sparren, als ik vragen heb over opdrachten waar ik zit. Uh, maar ook omdat ik best wel vaak tegen, op, tegen dingen aanloop binnen mijn opdrachten waar ik zelf niet heel veel kennis van heb. Mm. Ja, en dan schakel ik wel iemand in. Uh, waarvan ik weet die mij daar wel eens een handje bij zou kunnen helpen. Ja, ja. Um, maar je zoekt wel eerder vakgenoten op. Dus een, een meer specialisten genoten op. Dan dat je ja, alles en iedereen binnen de groep ja, ja, uh, Alhoewel iedereen natuurlijk wel in een soort van... Een eh, zitten allemaal in ja. de hoek van marketing en sales. Want wat is jouw core expertise nu? Waar profileer jij je nu mee? Ik ben wel echt uh, strategisch uh, ingesteld. Dus ik help bedrijven met het... Bedenken van een strategie op marketinggebied en hoe dat dan vervolgens ook in de, uh, in de, in de, in de markt te zetten. Ja. En daarbij dan ook de juiste mediastrategie op los te laten. Okay. Um, maar ook het uitvoerende stukje. Dus ik ben vaak word ik ingezet om de spin in het web te zijn om ervoor te zorgen dat een campagne live komt staan. Okay. Um, op alle fronten, zowel online als, uh, als offline. En voor wat voor soort merken uh, heb je dat zo de afgelopen tijd gedaan, noem maar eens een paar. Ja, ik heb voornamelijk voor de wat grotere merken in Nederland gewerkt, ja. um, op uh, verzekeringsgebied. Dus ik heb uh, voor FBTO uh, heb ik twee jaar lang uh, mogen freelancen. Um, daar ben ik voornamelijk bezig geweest met het campagnemanagement en met het... Uh, ja, toch net die stap daarvoor, dus het, dus het strategisch stukje op mediagebied uh, uit te denken. Mm -hmm. um, en daarna ben ik doorgegaan naar Dela, ook op uh, verzekeringsvlak, dus uitvaartverzekeringen. En ook daar heb ik me vooral bezig gehouden met een stukje propositieontwikkeling. Dus hoe kunnen we nou de juiste mensen met de juiste boodschap bereiken? Mm. En dat dan voor ons ook weer in de markt uh, te zetten. En hoe doe jij jouw personal branding, zeg maar? Als jij uh, in contact legt met dat soort uh, opdrachtgevers, um, uh, presenteer jij je dan als soort van member van SMG of als Jasper of allebei? Of, want hoe percepeert zo'n opdrachtgever dat? Heeft het, laat, ik het, laat ik het anders stellen. Heeft het meerwaarde dat je, zeg maar, lid bent of onderdeel bent van SMG? Nou, het is iets wat ik niet altijd direct noem in, ja. mijn, uh, in mijn gesprekken, omdat ik ga uit van mijn eigen krachten. Um, maar het is wel iets wat uh, vaak uh, bijvoorbeeld in een laatste gesprek of op de eerste dagen van mijn, uh, van mijn opdracht wel te sprake komt, mm -hmm. dat ik nog ja, toch een netwerk achter me heb zitten waar heel veel kennis zit um, en, dat, en ja, dat ik dat zelf vaak ook wel gebruik om met uh, ja, vraagstukken die voor hun belangrijk zijn ook, die daar te toetsen en te polsen. Mm -hmm. um, maar als ik kijk naar mijn personal branding, ben ik wel iemand die heel erg zijn netwerk warm houdt. En dat vind ik gigantisch belangrijk. Dus al zit ik op opdracht en ik heb vaak wat langere opdrachten ook gehad ja. nu, is het behouden van mijn warm van mijn netwerk mega belangrijk. Mm. Um, dus ik ben niet iemand die zich heel erg profileert op bijvoorbeeld LinkedIn, um, maar ik ben wel iemand die ja, zich heel erg hecht aan het warm houden van mijn van, van mijn relaties en ja. Ja, ik ben wie ik ben ja. Um, ja. en ja, dat is voor mij ook belangrijk en ik ben ook in sollicitatiegesprekken ben ik wie ik ben en ik heb, weet heel goed wat ik kan leveren, wat ik een organisatie kan bieden ja, en als de klik er is dan gaan we mooi samenwerken aan. en als die niet is dan gaan we weer, uh, verder zoeken ja, ja, en zo zit ja. ik heel erg in de wedstrijd. Ja, ja, ja. Ja. Zou je nog terug kunnen naar loondienst? Goeie vraag, die vraag wordt wel vaker gesteld. Ik denk het wel. En ik heb ook altijd gezegd dat ik, uh, dat ik een unieke kans niet voorbij zou laten gaan. Maar op dit moment in mijn leven zou ik, uh, zou ik dat niet willen. Want? Nou, ik vind dit een heel prettige manier van werken. Mm -hmm. uh, nou, wat jij ja, je, je noemde net ook al. Ja, het financiële aspect is natuurlijk ook wel een interessant aspect wat, er, uh, wat erbij kan kijken. Mm -hmm. En een stukje vrijheid uh, zorgt er wel voor dat ik dit, dit heel fijn. Vindt om op deze manier verder te gaan. Ja, precies. Maar ja, ik merk wel dat op den duur. Wil je ook wel weer verder. En wil je ook een stap maken in je carrière. Als het gaat om. om uh, om functiemogelijkheden. Ja, ja, grappig. Dus dat is eigenlijk een andere behoefte als die je uh, had aan de vooravond dat je ging freelancen, ja. zeg maar. ja Dus het is misschien ook wel voor jou iets wat past in een periode in je leven, zeg maar, het freelancen. Dit, dit past heel goed in deze op, op, ja. de, op, ja, op dit moment waar ik nu in zit. Ja, ja. Hey, en even uh, last but not least, maar even de, de centen kwestie. Want <laughs> er zijn natuurlijk een heleboel mensen die nu zitten kijken van oh, ik wil het misschien ook wel. Wat is je uurtarief? Zeg maar, waar, hoe varieert dat? Ja, die fluctueert tussen de 80 en de, en de 90 uur. honderd euro. Een beetje afhankelijk van hoe lang de klus duurt. En, uh... Ja, dat en, en, en, en wat ze vragen ja. uh, qua, qua, qua werkinzet ja. en uh, verantwoordelijkheid. En ja. heb jij uh, het als freelancer goed geregeld zelf? In de zin van, heb jij een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Doe jij iets met uh, uh, pensioen uh, ofzo? Haha, <laughs> <Ja. laughs> goeie <maar>. vraag. Ja. <laughs> uh, um... Ik heb het op sommige vlakken goed, goed geregeld. De, de twee zaken die je nu noemt, uh, voornamelijk arbeidsongeschiktheid, die heb ik niet. Moet nee. ik wel echt gaan doen. Um, ik word er ook wel vaak weer op gewezen van ja, zorg ervoor nou dat, dat je dat hebt hebt geregeld. Mm -hmm. En er zijn ook hele mooie initiatieven voor freelancers om dat ja, een soort brood van dat te regelen. Dat je, uh, ja. ja, of AOW Profs, of, uh, ja. dat zijn dergelijks. Ja. Dus uh, Ja. Toevallig kwam het laatst ook weer te sprake aan de keukentafel van ja, dat moeten we regelen. mijn vrouw heeft het ook niet. Uh, en pensioen, ja, daar zit ik op een hele andere manier in. Ik geloof niet in het huidige Nederlandse pensioenstelsel. Dus ik ben daar heel erg mee bezig om dat gewoon goed voor mezelf te regelen. Uh, dus, dus dat is wel iets waar ik echt wel uh, actief mee bezig ben. Ja. Ja. Interessant. Ja. Maak je dank voor je verhaal. Tuurlijk, graag gedaan. En uh, dankjewel uh, voor het kijken. En uh, als je naar de podcast hebt zitten luisteren, dankjewel voor het luisteren naar weer een video uit de serie De Zelfstandig Ondernemer. Die ik samen maak met Sales Marketing Group. En denk je nou, hey, interessant onderwerp dat freelancen en ZZP'en en ik wil misschien ook wel zelfstandig gaan ondernemen. We hebben een hele playlist op ons YouTube kanaal met meer gesprekken zoals deze in de serie De Zelfstandig Ondernemer. Voor nu dankjewel voor het kijken. Hoi